Welkom bij Moesferje. Moesferje is een moderne Zweedse houtverf gebaseerd op een heel oude formulering. Moesferje blijft mat, zuigt in het hout en blad het niet. Het het niet omdat het geen film vormt over het hout... waardoor het, hout, het vocht niet onder de film kan kruipen... en daardoor komen er geen bladders als het hout werkt. Alle hout werkt, er komen scheurtjes in... Krimpt, het zet uit en houtverf moet daarmee kunnen dealen. Moesverje zuigt erin en heeft daar geen last van. Er komen scheurtjes in, verder is er niks aan de hand. Moesverje is gebaseerd op een heel oud recept. Ik heb dat product nog steeds in het assortiment: dat is Moes S. Het meest gebruikte is Moes F. Dat is geschikt eigenlijk voor alle hout en speciaal voor hout dat er geschaafd is, geïmpregneerd. Of al licht gebijst. Daar kan het zo overheen. Eh, behandeling is heel simpel. Eh, goed schoonmaken, ontvetten. Het mag niet eh, glimmen natuurlijk. Een eh, beetje bijschuren. Dan kun je in twee keer eroverheen. Eén keer gronden. Klein beetje water erbij. Laten drogen. Een aantal uren, misschien een dagje. En dan afmaken met een tweede laag. En dan heeft u een perfect resultaat. Voor een jaar of vijf in de Nederlandse omstandigheden. Het onderhoud is bijzonder simpel, want u hoeft het alleen maar schoon te maken met bijvoorbeeld mijn lijnoliezeep, een sopje. En daarna kunt u, hoeft u niet te schuren, kunt u direct weer overschilderen. Een makkelijke verf, zeer effectief en in hele mooie kleurtjes.